Welkom bij een nieuwe video van Dutch Dashcam Driver Hotspot Action. Vergeet niet om te liken en te abonneren als je op de hoogte wilt blijven van nieuwe video's en hoogtepunten op mijn kanaal. Nou, vandaag zijn we in Deventer. Ik rijden hier de IJssel over, de brug. Die moet nog op de rijbaan. Zometeen aan het einde van de brug moet ik het fietspad op. En ze zit een pick-up truck achter mij te pushen. Moet je ook lekker. en kijk ook naar de foto rechts bovenin waar mijn camera hangt zie je dat? let ik op al die toeristen hè? Dus hier beneden is een recreatiegebied dus daar moet ik ook uh, fietsers, voetgangers, wielrenners, scooters, smelbronnen, speedpedalers alles niet in de gaten houden uh, soms is het echt gekke werk hoor, die brommen Vader zijn nooit recht. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Vergeet niet te liken, te abonneren om op de hoogte te blijven van mijn nieuwe video's. Tot ziens.